Stap, loop, kruip, maar niet uit hoe, maar geraken zal ik er. Geen berg te hoog, geen zee te diep, geen afstand onoverbruikbaar. Opgeven is geen optie, hoewel die gedachte soms in mijn hoofd rondspookt. Ik geef niet toe en blijf gaan. Tot.